Op 21 april werd in cumulus in Maastricht, Visions of Net gehouden. Visions of Morrisnet is een euro-regionaal kunst- en muziekconcept en een van de deelnemende artiesten was uh, Love Lia. Love Lia uh, is afkomstig uit Heerlen en zij uh, verrassen de zaal met een uh, dans. Ja, dus heb ik twee balletdansen uh, gedaan. En, uh, dat is een kunstvorm uh, van. Ik don't prepare anything. Mag je u eens <laughs> uitvertellen wat Een kunstvorm waarbij? Waarbij je een beetje tiest en uh, je gaat ook een beetje over uh, vrouwelijkheid. Nu hoor ik aan je taal dat je, uh, je hebt een bepaalde achtergrond hebt. Misschien kun je daar iets over vertellen. Waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? En waar woon je op dit moment? En hoe ben je eigenlijk ook hier terechtgekomen in Maastricht? Ja. Um, ja, ik ben wel uh, Oekraïens uh, oorspronkelijk. Dus ik zeg altijd, ik heb um, Oekraïense uh, genetics, mm -hmm. um, maar ik ben Oostenrijker um, eigenlijk. Ik ben uh, Achtwenen. En <laughs> mm -hmm. um, ja, naar Nederland ben ik gekomen vanwege LOVE. <laughs> ja, en um, ja, dus um, doe ik uh, heel nu tot, tot mijn thuis. So we just finished a tour, um, uh, let's say a North European tour. We just came from uh, from Sweden. We came down through Germany and uh, Netherlands and Belgium, playing in different uh, in different cities. Did the public uh, react everywhere the same as here in Maastricht tonight? Yeah, people in general they, they dance when, when we play music.